Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. Dit jaar is de provincie Flevoland gastheer voor de nationale viering Bevrijding. En het thema van dit jaar is kiezen in vrijheid. Nou heb ik het genoegen om in aanloop naar die 5 mei viering acht mensen te spreken die een link hebben met de provincie Flevoland en die iets vinden over kiezen in vrijheid. Vandaag zetten we onze vrijheidsstoelen neer in Almere want ik heb een gesprek met Marjan Sagali.